Susanne was nog steeds boos op het verraad van Jennifer en Isabella voornamelijk. Ze mailde die avond alle personeelleden met het hele verhaal en de hele uitleg. De volgende dag besloot ze naar de ginderzaal te gaan om stoom af te blazen. Alleen ze kreeg daarvan niemand rust. Na het gesprek kalmeerde Suzanne en ging ze zichzelf weer goed verzorgen. Ze bedacht dat ze het wel zonder hun zou kunnen en zonder hun winkel. Ze is tenslotte getalenteerd genoeg.